Witte mensenkassen, witte mensen, zwarte mensenkassen, zwarte mensen. Het lijkt wel of er geen enkele kruisbestuiving is. Ja. Cameraloog? Oké, okay. ja. Ik ben Davy Reis, ik ben actrice, maker en producent. En ik ben co-founder van Buddy Film Foundation. Je Een van lelijke kinderen! Je gaat nooit geloven wat ik zojuist heb gezien. Hé, hey, Annie, luister. Serieus? Niet? Ik weet het niet. Ik zweer het niet. De fuck was dat. Ik ben Annemieke van Vliet. Ik ben producent bij Fiction Valley. Hey, ik ben er. Je moet me vertrouwen. Ik heb misschien een getuige. Wie. Je moest je niks hebben van die broodwijn. Kijk je nu. Ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Ja. Op tv en in films is er nog steeds geen gelijk speelveld tussen mensen van kleur en witte mensen. Davy heeft een fragment meegenomen, dat gaan jullie straks kijken. En aan de hand van dat fragment gaan we kijken welke perspectieven er zijn. En ik hoop dat jullie daaruit een open gesprek kunnen gaan voeren, waarin jullie dingen van elkaar kunnen leren en waarin wij ook dingen van jullie kunnen leren. When he first came into Forest, I dare say there was a certain amount of apprehension in him. Wondering if he's going to be accepted. Because Forest can be very insular, it can be a very cut off place. Een persoon die niet oorspronkelijk hier vandaan komt, zal nooit precies in het eerste plaats passen. Er zal altijd dat ding zijn dat ze ergens anders Ik vond het een heel uh, mooi fragment uh, om uh, aan jou te laten zien, überhaupt voor dit gesprek. De film heet Botkin Ras, geregisseerd door Kava Moderi. Dat is een Nederlandse filmmaker met Iraanse roots. En het gaat over een vreemdeling die een Schots dorpje binnenkomt. En het is een mix van dokui en fictie. Uh, en iedereen heeft wel uh, ja, een ander idee over deze vreemdeling. En ik vond het wel een mooi symbool. Dit voorbeeld van waar ik zelf mee bezig ben. Uh, met uh, de stichting Buddy Film Foundation. Die... Wat doen jullie precies? Wij helpen gevluchte filmmakers, dus nieuwkomers, cast en crew... Dus uh, mensen met een professionele achtergrond uh, in film... die gevlucht zijn, uh, dat kan uh, uit Syrië zijn, Irak, Iran, maar ook Oekraïne... Uh, die proberen we te begeleiden naar netwerk en werk. Ja, dat, dat, dat staat een beetje zo bol, dit fragment voor, voor, voor wat wij doen. van hè, Een hele hechte gemeenschap, zoals de filmsector. En hoe kom je dan daar als buitenstaander uh, binnen? Dat is moeilijk, dat klopt. Ik dacht wel meteen, ik wil de rest ook zien. Dus het is wel prikkelend, maar ik dacht ook... Deze jongen zou ook Schots kunnen zijn, denk ik dan. Dus is het niet iets te overdreven dat mensen hun kind weghalen bij de supermarkt... als hij twee flesjes op deze. Maar ik weet natuurlijk niet wat daarvoor is gebeurd. Nee, dat klopt. Ik, ik merk ook, we hebben bijna 200 verschillende mensen in ons bestand. En natuurlijk zijn er mensen die in een grote stad wonen of in een kleine dorp. En het is ook wel heel erg wisselend uh, hoe uh, mensen op elkaar reageren. Dus het is niet altijd zo dat een grote stad super liberaal uh, is, nee, dat dat dus, uh, dus ik ben gewoon benieuwd hoe jij dat als producent doet. En heb jij het gevoel dat jij in een bubbel zit of dat je daar nu juist uit aan het breken bent? Uiteindelijk zit het natuurlijk in Amsterdam sowieso wel in een bubbel. En dan ook nog in onze eigen televisiewereld zitten we in een bubbel. Ik, we hebben, ik ben begonnen met Vechtershart. Dat is de allereerste serie geweest waarin we gewoon mochten kasten wie we wilden. Dit is in 2014. Dat was echt een unicum. Dat je dacht, oh, we kunnen gewoon iedereen kasten. Want vroeger werd er wel gezegd, ja... Een zwarte acteur in de hoofdrol, dan raken we heel veel kijkers kwijt. Of, oh, je wil een serie met Marokkanen. Ja, we hebben eigenlijk al een serie met, met, die zich in de Turkse wereld afspeelt. Dus, en toen opeens deden we vechtershard. En het gaat... Dat speelt zich af in de vechtwereld. Hem, dus het een vechtwereld, ja. dus was vangt weinig keus. En eigenlijk was vechtershard de eerste serie ik dacht... oh, zo kan het gaan. Maar ik vind nog steeds dat we in Nederland... We gaan er zo krampachtig mee om, wat ik heel jammer vind. Want ik heb liever dat je af en toe iets verkeerd zegt dan dat je terecht wordt gewezen. Van nee, het zit zo in elkaar. Als dat je het niet doet of niks meer durft te zeggen, waardoor de discussie doodloopt. Kijk, in het begin heb je natuurlijk heel erg als bijvoorbeeld het, uh, het hele Zwarte Pieten-verhaal. In het begin dacht ik echt... Ja, ja, wat maakt het nou uit? En, uh, en toen, ongeveer 12 jaar geleden, pakte ik de krant van de mat... en er stond een, een foto van een Zwarte Piet, echt zoals in mijn jeugd was. Met grote ringen. En toen dacht ik opeens, wat de fuck? Dit kan gewoon niet. Maar het komt wel tot dat die discussie aangezwengeld wordt... waardoor ik opeens een soort aha-moment ga krijgen. Als ik achteraf terugkijk op dingen... Ik heb een serie gemaakt in 2003 die zich afspeelt op Curaçao. De erfenis. Dat ging over een witte familie op Curaçao. En die zijn er ook op Curaçao, weet ik niet. En de enige zwarte mensen in deze serie was de zwarte huishoudster mm -hmm. met haar zoon. Dat zou ik nu nooit meer maken, denk ik echt van. En we dachten er helemaal niet over na. ik was benieuwd, want nu hebben we het nu heel erg over, natuurlijk, uh, op beeld. Ja, uh, achter het scherm. hetzelfde probleem. Ja. Heb je daar het gevoel van, oh, dat ga ik nu anders aanpakken? Of... Nou, dat willen we al jaren, maar je moet wel mensen hebben. Vrouwelijke DOP's zijn al niet te vinden. We willen het allemaal, maar de filmacademie, heb ik het idee, begint ook pas nu een beetje met... Uh, maar dat is natuurlijk de filmacademie, hè, want uh, daar komen natuurlijk mensen die zijn opgeleid vandaan. Ja, maar, er zijn maar, er maar zijn je bedoelt mensen die gewoon van de zetten, die gewoon, die gewoon... Uh, Jij, je hebt natuurlijk ook <gacht> autodidacten didacten ja. die doorgroeien... Dus dat is ook heel erg van. Oh, die komen van de filmacademie, dus die kunnen we nemen. Maar ik, ik ken ook heel veel talenten buiten de filmacademie. Ja, dat klopt. Om. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor producenten en UP's, maar ook regisseurs. Oké, okay, ik werk altijd met deze vaste opstelling. Laat ik nou hè, een gedeelte behouden en een ander gedeelte dat ik gewoon met totaal onbekenden ga werken. Want, ik, want de filmproductie is altijd heel erg spannend. Maar het gaat altijd om vertrouwen. Nee, dat klopt. Maar je hebt het al met, met regisseurs Sinds Sinds Vechtershart heb ik... Dat was voor mij echt het moment dat ik dacht... Oh, wacht even, zo kan het ook. Ik heb heel erg gemerkt, ook oh, al wat we Mokker doen en CM. Witte mensenkassen, witte mensen, zwarte mensenkassen, zwarte mensenkassen. Dus het lijkt wel of er geen enkele kruisbestuiving is. En waardoor ik heel erg merk dat witte regisseurs... Uh, ehm... Dan moet ik echt zeggen, ja, maar we gaan wel divers casten. En dan krijg ik castingtefels terug en denk ik, nee, dat hadden we niet afgesproken. Want je kind, daar wil je altijd mee verder werken. Dat proberen we ook met Filmcasting heel erg out of the box te denken. Of er, is, er staat bijvoorbeeld uh, een man die uh, heeft de leiding over een uh, laboratorium. En dan zeggen we, ja, ik kan het geen vrouw zijn. Dus, hè, dus dat is ook uh, inclusie, om op die manier gewoon ja, nee, andere zaken te benaderen. Maar, maar als het ja. iets heel persoonlijks is, snap ik... Dat, dat het voor een maker heel erg lastig kan zijn om net daaruit te worden geduwd. Eh, dat hebben wij ook met makers gemerkt, omdat wij ook juist... Hè, ja, maar ja, dingen zijn dat, lastig, maar als je dingen wil veranderen... Maar maak je daar dan een soort vereisten van, of helemaal niet? Of zeg je ja, nee, het helemaal oh, ja, goed. Natuurlijk wel, want ik kan toch niet meer mezelf verantwoorden dan? Dat ik denk, oh, ik maak dus eigenlijk dezelfde dingen als twintig jaar geleden. Dat kan gewoon niet meer. Wat ik moeilijk vind, is dat nu natuurlijk iedereen... Uh, uh, ook grote Amerikaanse streamers. Iedereen is natuurlijk bang om gecanceld te worden. Of daar commentaar op te krijgen. En dan heb je al snel het regisseur zeggen: oh ja, we moeten een diversiteitsvinkje hebben. Dus laten we dan weer zeggen: nee, daar gaat het niet om. We moeten op een bepaalde manier denken en casten. En als dat opgelegd voelt, dan is dat maar zo. Want als we het. Je moet om dingen te veranderen, eerst dingen opleggen voordat het automatisch gaat worden. Ik zie het alleen maar als iets positiefs. Van ja, diversiteit vind je. En niet van. Oh, dat, dat moet. Maar dat is inderdaad. Ik denk dat veel. sommige witte makers dat kunnen voelen. of witte producenten. Dat heel erg. Dat dat precies. Uh, uh, uh, zo maar moet. heel veel maar... ook niet, hè? Want ik zeg natuurlijk nu. Ik vind dat er al heel veel veranderd is. En heel veel regisseurs gaan daar ook in mee, hè? En, en producenten en filmmakers omdat we ook merken hoe leuk het kan zijn als je gewoon out of the box denkt en anders. Maar werkt. ik denk dat je ook nieuw publiek aanboord. Dus wij zijn al heel lang bezig met een uh, grote speelfilm. Welkom in ontwikkeling. En ik wil gewoon dat het de eerste speelfilm wordt met Arabische ondertiteling. Bijvoorbeeld, er is een enorm publiek. Dus ja, dat weet dat, ik. Dat, het dat weten wij uh, natuurlijk uh, door ja, ja. Ja. ja, Dat krijg je ook weer een heel nieuw publiek, uh, krijg je daardoor mee. En dat klopt. Dus, maar heb je wel momenten gehad, zelf dat je in begin met het diversiteitsvinkje, dat je dacht, nou ja, wat een onzin. Of, of dat heb je nooit gehad. Uh, nou moet ik heel even nadenken. Ik weet dat ik het met. bij een bepaald project. Dat je denkt, hey, moeten we dit nu ook hier met dit project zo gaan doen? Nee, ik vind het wel soms moeilijk. Uh, ik kan het wel, dat wel moeilijk vinden. Ja. Je wil ook geen whitewashing doen. Dat je denkt. Oké, okay, nou dan zetten we daar maar iemand neer van kleur, maar, maar verder is het helemaal. Uh, heeft hij gewoon, is hij toevallig maar geadopteerd. Weet je wel, ja, zo, het... dat, wat ik nu heel vaak merk... Hè, dat de hoofdrollen nog uh, wit zijn... en dat de bijrollen, dus de aangeefrollen... Uh, vaak nog uh, van kleur... van, oh, dan hebben we het ja. op die manier zo mooi opgelost. Maar het is juist heel erg prachtig... om, uh, kijk, bijvoorbeeld... Uh, om, om het anders... Uh, daarin te kast, dat je juist uh, die leads, uh, dat daar veel meer diversiteit in komt. Dat je hoeft ook niet een hele licht. uitleg te geven. Dat is ook, ook vaak wat, wat, waar mensen ook vaak last van hebben, die uh, script schrijven... of regisseurs die, of producenten, die denken vaak van... oh, ja, maar waarom staat die uh, transgender nou achter de balie? Nou, die moet gewoon zijn huur betalen, snap je? Dus verder... Ja, nee, klopt, al die backstories, maar, dat, ja. maar die backstories voel je heel vaak. Ja, maar, maar dat erg. kan Maar Wat doe je bijvoorbeeld als je een, daar ben ik dan met, je hebt een, een gezin... Uh, niemand is geadopteerd. Ik zou het liefst willen dat je gewoon door elkaar heen kon casten. Maar dat vinden dus mensen, kijkers, nog steeds heel moeilijk. Want die denken maar toch, ik denk dat het, Ja, ik, ik denk dat... Maar wordt daar dan onderzoek naar gedaan? Dat weet ik niet. Ja, maar dat... Ik denk dat dat gewoon uh, een aanname is. Ik denk niet dat kijkers dat per se heel erg moeilijk vinden. Nee, die denken niet, niet van, oh, maar hoe kan... Als hij dan zwart is en hij heeft een witte moeder en een Chinese vader... Kan, denk je niet dat ze denken, oh, niet zich geadopteerd natuurlijk. Nee, ik denk niet dat mensen denk zo dat denken. Wel. Ik denk dat wel. Ik denk dat dit een aanname is en dat het gewoon moet worden onderzocht... of dat het moet gewoon worden getest of dat dan echt zo is. Nou ja, kijk naar Bridgerton. Ja. vond het geweldig hoe dat gekast is En toch mm. wordt het halverwege de serie uitgelegd. Ja, dat vond ik wel jammer. Ik denk, waarom doen we dat nou? Dit is nou juist zo leuk. Nee, het is beter als het gewoon is. Ja, als het, we, gewoon het gewoon is. is gewoon en als we dat nou langzaam gaan doen... Ja, dus die behoefte naar die backstory, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Het is gewoon. Hè, je, hebt gewoon als je Zeker als je bepaalt. Tuurlijk, soms kan het helemaal daarover gaan. Dan is het belangrijk natuurlijk dat je, dat je heel erg hè, op, op culturele achtergrond uh, let. Maar als het daar helemaal niet over gaat, wat ontzettend veel Nederlands films zijn. zeker ook grote commerciële producties. Ja, hè, over dat zwanger ik met je eens. worden, trouwen op een eiland of noem maar. op. Dat, hoe, maakt het echt helemaal dat niet je uit. denkt: jongens, je kan je gewoon echt van alles ja. en nog wat. Uh, van maken. Dus dat is gewoon uh, interessant. Ik vind de kijker opvoeden altijd heel erg klinken. Dat bedoel ik het niet. Want ik moet zelf ook nog iedere dag opgevoed worden daarin. Maar het is wel dat als wij het niet veranderen, verandert het niemand. Het. Nee, dat klopt, maar of opvoeding is zo negatief. Het is denk ik gewoon meer inspireren, dat, dat denk ik. Maar dat is net als met Bridgeton, ja. dat de mensen denken, oh wat leuk. Wat leuk, weer, weer een heel, heel andere, andere blik. En het is ook tof als wij dat in Nederland zo kunnen doen. Ja, iemand komt, uh, komt ermee en die zegt, ja, ik heb altijd heel anders dingen gemaakt als regisseur. En nu wil ik toch uh, veel meer diversiteit en ik weet gewoon niet hoe dat moet. Nou, als iemand zo bij mij komt, dat is gewoon heel erg mooi. We zijn gewoon zoveel opener. we denken zoveel mee na... We vragen onszelf veel meer af dan we ooit deden. Dus je bedenkt wat er vroeger gemaakt werd en wat er nu gemaakt wordt. Het is een wereld van verschil. Dus dit is nog maar het begin. Nou ja, ik hoop het, ja. Het uh, gaat de goede kant op, in ieder geval. Dus dat is fijn. Ik ga je bellen. Leuk. Dat gaan we doen. Zeker. Absoluut. Human. Human.